Hallo, Hallo wel, wat leuk dat je kijkt met deze nieuwe weekvlog. Het is zaterdag, het is heel erg slecht weer, dus we gaan vandaag maar even met telefoons filmen. Uh, het giet de hele tijd, hoewel het nu even droog is. Dat is fijn. Ja, dus we gaan gouden de paardjes halen, heel vroeg, want we hebben vanmiddag andere afspraken. De opa van Tessa is jarig. Yeah. Gefeliciteerd opa, opa weet niet wat YouTube is, maar Maar, maar maakt niet uit, gefeliciteerd Aad. <laughs> dus we gaan gouden paardjes zadelen en dan gaan we rijden, want ochtends zijn hier natuurlijk ook lessen. En nou, dat is in... natuurlijk ook zaterdag en er zijn ja. ook mini lessen. Hartstikke schattig en leuk, alleen weinig tijd om ochtends te rijden. En smiddags is het ook vrij lang nog les. En wij zijn er gewoon vanmiddag niet. Dus aan de slag. We staan net binnen. En ik hoop dat jullie het horen. Het echt, het giet niet normaal meer. Des kan me niet eens meer verstaan zo hard regent het. Yeah. <laughs> ik heb net met Blondie gereden. En het ging eigenlijk best wel heel erg goed. Helaas ben ik vergeten om het even te filmen. Terwijl dat wel de intentie was. Maar ze heeft netjes gereden. En nu ga ik aan de borst rijden in de les. De staan is jij niet. En ik heb net blondie gewassen. En Friends heeft me geholpen. En uh, die heeft volgens mij een kwartier aan Blondie's manen gezeten. Die heeft heen gegaan. Met nieuwe shampoo erin. Dus die zijn nu super wit. Blondie is zelf helemaal ook gewassen, die heeft nu haar tekentje ook op. De rode, ik wil blonde zeggen, maar de roze. Nu gaan wij naar huis. Ga ik even huiswerk maken, me omkleden en dan gaan we het eten. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Moeder is net foto's aan het maken, want ze vindt dat ze te weinig foto's maakt van dit geheel. Het is natuurlijk een beetje donker. Ik heb vandaag een wedstrijd: ik heb het F7. Die heb ik samen met Blondie en Boris. Het is dus op dit moment vijf uur half zeven. Acht. Acht. Zeven uur ging ons bed uit. Hoe laat gingen we erin? Ja, twaalf uur. Dus half twaalf. Ja. Ik heb zes uur geslapen, zag dus ik op mijn uh, app. Nou ja, ik werd ook nog eens om vijf uur wakker. En daarna ben ik in half slaap, half niet gebleven. Dus we hebben niet heel veel geslapen. Morgen ook weer school. Nou ja. kom vast Middag ben je vrij, huiswerk afmaken en bed. Ja. Dus wij gaan nu naar de meneer toe En dan ga ik Blondie en Boris knotten. Ik heb een alzer gepakt. En we gaan nu onderweg naar Blondie. Het bij buiten wel een beetje hard. En dan ga ik Blondie pakken. En dan ga ik haar knotten. Ze is wel, ik heb al gezien. Ze is wel een beetje vies. Ze heeft nu... Een popvlek op haar hals, dus ik vind dat niet heel fijn. Maar ja, daar is niks aan te doen. Goedemorgen, baby's. Hoe is het met je mama? Zijn ze nog wit? Bezien. Ach nee. Nou, ja, dan moet nog een beetje schoner. Nou, ja, succes. Dankjewel. Hey tijd. Gaan wij lekker gewoon rijden? Ze hebben alle twee een appeltje gehad. Zijn je met me mee? mee, mee? Ja. Ze is fiend. Nou, we gaan aan de, klotsen, de trein beginnen. Ik weet alleen niet zo goed wat ik met een voorpluk moet, omdat ze natuurlijk voorpluk uh, leeg voorpluk heeft. Dan je het er gewoon bij. Oké, okay, ja. Yeah. Kijk is stickies. Het is inmiddels een tijdje verder. Ik heb Bloomy opgezameld en geknopt. Ik heb Boris ook geknopt. Ik ben nu mijn laars aan het aandoen en spullen, en dan mag ik over het kwartier gaan loshaaien. Nou, het is nat. Maar goed, er moet toch losgereden worden. Dus we hebben de witte feestkappen gedaan, omdat die heel lang zijn. En zo hoop ik dat de benen een klein beetje schoon blijven. Maar goed, meer kan er ook niet aan doen. De M Ik heb net met blondie in mijn proef gereden, het ging hartstikke goed. Natuurlijk zijn er ook wat verbeterpunten, maar ja, dat heb je altijd. Ik ben wel heel trots op er. <middel> um, de kraai, die is steeds aan bezig. Dit is vlog nummer 300. Driehonderd... Dit is vlog nummer 340. Hij vertelt allemaal wat hij nu ziet in de stal. Ik hoor er in ieder geval gek van. Ik wil mijn spullen aan het schoonmaken, want anders wordt mijn moeder boos. Dus daar ben ik nu wel even mee bezig. Het is is nog Boris is opgezadeld. We mogen over 6, 5 minuutjes... Maar op lengte, ik is echt gisteren tegen. En uh, we moeten ja. dus ja. nog ja. even wachten. We zijn verricht ja, vandaag. Ja. Het ging hartstikke goed. Net zoals met Blondie ging het heel goed. Er zijn natuurlijk wel wat puntjes waar we aan moeten werken. Dus daar kunnen we weer verder mee gaan. Hi! Hi. Oh, ik ben dood. Ik ben het. Dat is niet zo Wel, Tess. Maar ze blijft staan. Oh, oké. Nou, vertel even wat vandaag is. Dan krijgen ze vandaag een Woensdag. En wat gaan jullie doen? We gaan rijden. to ride. Oh nee, dat kan jij beter zeggen. Jij hebt Engels. Wat Met, de wat Met de gang? Ja. Yeah. Weer de leukste les van de hele week. Ja, Tuurlijk. leuk. Ja. ja. En nu extra leuk, want ik rij mee. Nog een keer en? Oh, ik rij mee. <laughs> dus dan wordt het extra leuk. Ik ga opzadelen. Dank je. Ik ben ready voor de les. Vertel maar even dat er nieuwe coronamaatregelen zijn. We hebben vandaag nieuwe coronamaatregelen. Ik moet erbij lachen, maar eigenlijk is het niet echt grappig. Nee. De horeca bij sportgelegenheden of de sportkantines, die mogen niet meer open. We kunnen gelukkig wel alle lessen door blijven geven. Dus daar zijn de ponies ook wel echt heel blij mee. En ikzelf natuurlijk ook. Alleen de papa's en mama's, die mogen niet meer komen kijken. Nee, nee, nee, nee. <tie> Zo lekker serieus allemaal lessen. Dames, heren, appels en peren. We gaan de paarden lekker aan het werk zetten. Was het was inmiddels donker buiten. De laatste tijd begint het hier wat sneller donker te worden. Ik heb in plaats van Boris gelanceerd, heb ik hem gereden ook nog. Dat ging echt heel erg goed. Ik heb herhaald wat, uh, wat op het protocol stond, dat we konden verbeteren, heb ik herhaald en geprobeerd. Dat ging echt heel erg goed. Hij liep ook heel erg netjes en ik heb ook gewerkt aan de overgangen. Want dat vind ik nogal lastig met Boris omdat het toch een soort andere beweging is dan de bloemie. Nou ja, dat is ook logisch. Nu gaan we naar huis toe. Met wij, bedoel ik wij. En dan gaan we slapen, want het is laat. En ik moet morgen weer naar school toe. Yay. Het is vandaag donderdag. Donderd donderdag. En wij zijn op weg naar de manege. Ik ben samen met mijn schooltas en mama. Want ik heb tussen mijn twee lessen heb ik twee uur zitten volgens mij, toch? Ja, je hebt om half vijf de eerste, dan ben je kwart over vijf voor klaar. Dan half zo is het half zes, kwart voor zes en dan om acht uur volgens mij de tweede pas. Ja. Dus dat betekent dat je ook jij, nu de coronamaatregelen weer zijn aangescherpt en dat betekent dat we niet meer in de mogen, dat we in de auto ons kantoor weer herstellen. En ik moet mijn mondkapjes naar school toe. Nou ja, dat is het advies. Oh, doe dat dan maar gewoon. Ja. Dat is misschien wel zo verstandig. Hoe eerder het hele corona gebeuren voorbij is, hoe beter. Dus uh, wij gaan ons gewoon aan de regels houden. Tenminste, we het de meest houden ons al proberen. Proberen. Iedereen maakt fouten. Wij proberen ons altijd aan de regels te houden. Maar als het advies is met mondkapje naar school, dan denk ik dat je gewoon met een mondkapje naar school moet. Ja, het is zelfs niet normaal advies. Het is dringend advies. Dus dan noemen we dat. En volgens mij komen we vrijdag of maandag achter of ook de middelbare scholen gaan sluiten. Ik hoop het enigszins niet. Wat kan je weer bij je gaan Ja, nou ja, dat is ook gezellig. Dan neem ik mijn tas weer overal mee naartoe. Dus nu gaan we naar de manege toe. Dan begin ik met Boris en dan heb ik daarna springles en blondes. Nee, je hebt geen springles, Want je hebt dit weekend dressuurwedstrijden. Oh ja. Ik hoop dat die gewoon doorgaan. Ja, volgens mij wel, maar zonder publiek. Dus dat is op zich prima. Maar moet even trainen. Tenminste, even nog een keer extra oefenen, toch? Ja. Nou, dan gaan we dat doen. Een beetje voor je binnenbeen naar buiten toe. Goed zo. Maar niet te veel in die neus, want dan gaat juist je lichaam naar buiten. Goed, dan draai je hier maar weer een volte. Draai maar een volte. En dan kijken of je een beetje in die volte die buik naar buiten kan duwen. Ont oh ja, goed zo. Goed zo. Daar. En jezelf ook mooi ontspannen, dat ze een beetje mee kan ontspannen. Oh ja. En vraag maar weer: kun je weer meer zakken? Kun je nog meer zakken? Niet doordrammen en weer los, maar het liefst alleen je buikenteugel die dat doet. Zo. Als een stofzuiger over de grond heen wil. Goed zo. Daar ja, keurig. Keurig, als een stofzuiger over de grond heen. Dat blijf zelf terug, hè? Komt. Heel mooi. Goed zo. Ik heb net met Blondie in de les gereden. Ja, en Tessa moet toch even leren om de haar de verondering goed te doen. Ja? Maar nu is daar speten als. Ja, nou, ze heeft twee frontingen op dit moment. Dus twee frontingen, normale fronting. Ik heb net bij Blondie, met Blondie in de Blondie in de gereden. Dat ging echt wel heel erg goed. Ze ben super trots, op haar. Uh, het is regen. Het regent op dit moment best wel heel erg hard. Dat hoor je denk ik ook. En ik ga Blondie nu afzadelen en mijn huiswerk maken. Hey. In de auto. Ja, Tess heeft les om 5 uur en om 8 uur. Als we naar huis willen rijden, dan zijn we ruim een uur kwijt. Dus dat heeft geen nut. Tenminste, is al tot half 6 les en straks om 8 uur weer. Dus om half 8. Zijn we hebben 2 uur. Tessa maakt haar huiswerk nu in de auto vanwege de coronamaatregelen. De ramen zijn beslagen en het giet buiten. En Tessa moet nog even hier aan binnen, is wat geïrriteerd. Dus je kan het. Volgende week toetsweken, je kan het. Yeah. Tessa heeft hier achter dus les en ik ga daar ergens, ja. Ik ga rijden. De springlessen zijn net afgelopen en Frank kwam binnen en dacht de... ga springen! Nee, een ander keertje. Dan moet ik wel eens een keer iets mee doen, maar een keertje komt wel weer. Of Tess iets. Maar goed, zij les, ik ga rijden, dus uh, we gaan naar slag. Ik heb twee ponies gereden. Ik ben begonnen met Blondie, daarna heb ik mijn huiswerk hier op de achterbank gedaan samen met moeders. De moeders nog mijn video weggehaald. Jammer ja, nou. <lacht> en daarna heb ik Boris gereden. Dat ging echt heel erg goed. Nu gaan we naar huis en dan heb ik Donald. Zeg het. Het is vandaag vrijdag. Ik ben in de auto samen met moeders.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 Spullen voor nodig. Dus wij gaan nu naar de Horster toe en gaan we aan Danielle vragen of ik nog wat nodig heb. Hey Tessa, hallo! Is het goed kan ik iets voor je doen ja ik heb zondag heb ik mijn allereerste b-proefje en daar ben ik best wel erg zenuwachtig voor ja? en zou er misschien wat spullen zijn dat het wat makkelijker voor mij kan maken ja vooral om je paard mooi te maken ja. denk ik ook ja nou heb ik wel wat ideeën over toch we samen kijken ja, ja? Hm. Uh, oké okay, dus even denken wat is handig ik denk dat we gaan beginnen met het wassen van de benen en ja. de staart. Ja. Is dat een idee? Dat doe ik altijd de dag daarvoor. Dag daarvoor. Nou heb ik daarvoor een mooi shampoo voor je. Dus kan je daar lekker mee wassen. En dat doe je natuurlijk een dag van tevoren. Ja. Um, dus de volgende ochtend heeft ze misschien toch wel weer een beetje vieze plekjes van in de box liggen. Ja. ja. Oké. Okay. Dan geef ik je daarvoor deze highcloss spray. Dus dan kan je de beetjes weer mooi wit maken. En uiteraard wil je wel een mooie spray voor de staart en de manen. Ja. Mooi te laten glimmen. Want het heeft een best volle staart en ja, best maar ga je de manen vlechten of loslaten? Uh, vlechten. Vlechten. Maar moet je even kijken, want anders wordt het heel glad. Hè? Dus ja. anders alleen de staart en mooi daar vacht dat ze mooi glimt. Ja. Ja? En iets voor de voetjes, denk ja. ik. Een mooie hoefolie. Daar gaan ze er toch ook mooi van glimmen. Ja, daar gaan ze heel mooi van glimmen. Ja, dan Kan je op de dag zelf even mooi doen. En misschien ook iets om haar na te verzorgen na de wedstrijd. Ja. Als ze heel hard gewerkt heeft. Uh, Linement kan je met uh, warm water aanmaken. Daar kan je er lekker mee afsponsen. En dat is goed tegen de spierpijn. Ja? ja? Allemaal doen? Ja, heel erg bedankt. Oké, dat is helemaal goed. Nou, kijk eens, Heel erg ja, bedankt voor het helpen. Alsjeblieft, graag gedaan. Heel veel plezier ervan. En ja, heel veel succes met je wedstrijd. Gaat wel goed komen. Ja. ja, heel erg bedankt. Banege. We zijn er naartoe gereden. We gaan de paarden in de stappolen zetten en even de hapjes geven. En dan is het nu, ja, het is alweer half acht. Dus het is best laat. Gelukkig is morgen weekend. Dus we gaan de paardjes even doen.